Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Ik had uh, tijdens het rondje rijden met Kerst een uh, NS6400 die zijn verlichting verkeerd om had zitten. En uh, ik was benieuwd hoe je hier een decoder in moest. Nou, heb ik hem opengemaakt en waarschijnlijk heeft iemand de motor verkeerd omgezet. Dus dat is uh, wel makkelijk te repareren. En een van de lampjes uh, zit los. Dus... Het enige wat hier eigenlijk aan gedaan hoeft te worden, is deze los. En deze los. Ik heb de verbindingen met de spoor, met de rails al daar losgehaald. Deze moeten dadelijk in de goede volgorde op de printplaat komen. Op dat moment gaat de trein de goede kant op rijden, bij, wat matcht bij de verlichting. En ik heb hier een gloeilamp. En die gloeilamp, daarvan steekt één pootje uit naar de zijkant. En ik heb uh, dit gat met wat uh, soldersorp spul uh, leeggemaakt, zodat ik het pootje ja, terug in kan steken en opnieuw vast kan solderen. Ik heb uh, gemerkt dat deze camera die ik nu gebruik een heel stuk gevoeliger is voor uh, het laten vallen van kleine schroevendraaiers. En uh, ook dat, uh, dat hulpje wat ik hier nu uh, net heb gepakt, dat geluid pikt die heel goed op. Wat beeld betreft ben ik er eigenlijk best wel tevreden over. probeer nu het pinnetje van de gloeilamp terug te krijgen in het gaatje van de printplaat. En ik moet zeggen dat het best heel lastig is als dit niet lukt. Moet ik even in mijn uh, voorraadkast gaan kijken naar andere? Ik denk dat het gelukt is dat die er nu in zit. Anders moet ik even kijken naar uh, andere lampjes. In de hoop dat ik deze nog heb. Ik heb in uh, mijn uh, andere 6400. Dit gloeilampje, deze, al deze gloeilampjes vervangen voor LEDs, het is. Uh, kom, het moet even aan, dat is uh, altijd nog een optie. Ik probeer eerst hem zo te repareren. Dat ziet er goed uit. Pak ik ook het andere pootje even mee. Daar is ook wat soldeersol verdwenen. Met het weghalen ervan. Even kijken of ik hier. Over Soros even kan testen. Um, ik ben nog niet toegekomen aan de rommel aan deze kant opruimen. Dus is, uh, misschien, moet ik het, misschien moet ik iets gaan doen met inzoomen of uh, bijknippen. Want het is wel een beetje een rommeltje zo. Eens kijken, die en die. Kijk eens aan die brand en. Oeps, ja. Wat leuk, oh ja. Hij brandt natuurlijk altijd. de stroom omdraaien en dan brandt de andere. Ik heb wel het idee: het ene. Oh nee, ik had niet genoeg stroom op staan. Die is goed nu. En zo. Dat betekent dat die lampen er weer vastzitten. Ik heb hier een ESU Lockpilot. En ik kan dus zien dat uh, die pin hier gaat naar alle lampen toe. Gaat. Uh, hier langs ook naar die lampen, dus uh, deze pin moet uh, de blauwe zijn. Dat betekent dat ik hem zo op moet monteren. En dan komt dadelijk dit hier op te liggen. En dan is de vraag, waar ga ik die decoder laten? Ik hoop dat ik genoeg ruimte heb om hem hier los op te leggen. Uh, zo niet, dan moet ik kijken. Om, ja. Ik leg hem liever niet zou nog kunnen ik leg hem liever niet op die uh, op de motor hier. Daar het weg. Ik ga in ieder geval beginnen bij de kom de motor. Hopelijk heb ik ze nu anders op, maar ik denk het wel het is trouwens een beter idee denk ik, om even nog een keer te testen met die, uh, met die plug voor Anoloog. Want dan kan ik meteen kijken of de rijrichting nu klopt. klopt met de verlichting. Die erin. Die hier, die hier. de pickups nog even opzetten, dat is 1, dat is twee. En vier. Die staat op, analoog. De staat op analog. Rollbank staat nu op Analoog. Er blijven overal dingen vallen vandaag. Zo. Even kijken. Hij raakt nu die kant op. Raakt die kant op. Hier is de verlichting wit. Daar is de verlichting rood. En andersom werkt het ook. Het betekent dus dat hij nu. Inderdaad dat het de motor was die verkeerd om vastgezet is. Ik denk door iemand die hem eerder gerepareerd heeft. Dan ga ik nu nog eens even kijken. Hoe en of ik hem kan uh, digitaliseren. Want daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Zo, ik heb een decoder gevonden. Ik heb hier nu um, ik heb redelijk wat decoders geprobeerd. Uh, maar eigenlijk allemaal kan ik ze er niet goed in kwijt. En ik heb nu een even kijken of ik een bevoorschijn kan toveren. Hier is die. Lockpilot Lockpilot uh, Nano Deze Um, ontzettend klein, ongeveer kleiner nog dan mijn uh, pinknagel. Die heb ik, hier, uh, ik heb de kabels hier onder de motor gestopt. En de decoder zweeft hier een beetje boven het vliegwiel. Ik kreeg in eerste instantie de kap er niet op. Um, in die zin, ik kreeg dit deel van de kap er goed op. Zo. Maar de stuurhut, de, uh, de cabine, uh, ging er elke keer niet op, die, die kwam elke keer terug omhoog. Nou, wat ik heb gedaan is met een, uh, nee, een bremel, met een stuk schuurpapier erop, heb ik hem even bewerkt. Al deze pinnetjes uh, van de decoder hier zat een mooi uh, kapje op. Uh, met uh, een mooi soldeerpunt. En dat drukte elke keer hier tegenaan. Ik heb uh, een keer het zwart gemaakt. En de kap erop gezet. En ik zag gewoon. Nou, ik, je kunt het nog zien. Alle acht puntjes kwamen er uh, terug op. Dus die heb ik afgeschuurd. En uh, nu past deze wel. En is hij klaar. Hij hommelt, en hij rijdt. Verlichting uh, klopt nu ook, wisselt ook van, uh, van richting. Ik moet hem nog goed programmeren. Hij is nu nog wat... Uh, fabrieksinstellingen wat grof geprogrammeerd. Uh, ik wil hem dat hij wat rustiger optrekt. Uh, maar voor de rest is het gelukt. Uh, dus uh, bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen tot een volgende keer. Like en subscribe, laat bericht achter. En uh, dat was het.